Um, green and pink, now and um, yep. What is stupid, Mister? Hello, you My and this is a video on my channel, Hyper again. Okay. Nice one vent room one B Queen, where are you I need help and A. He comes from City Limits. All go first flash and then go Guys, I tell you, we'll um, green and pink no and um, yep kardeş Türk müsün sen geldi geldi geldi bu 15 canı Then. Okay. I'm Bomb has been Ik. Doe, ik ga ik echt een ban krijgen hè, godverdomme. Ik heb uh, ik heb I want you to. <middels> Blue walk. Rip. Ja, nou, ik weet niet of ik het kleurig ben. Short! Jij bent yes. groen. Short! Short! word is verschrikkelijk. Het was geen. Boost me. Focus your dead. Nou, thanks guys. Now uh, I lost it. now we lost it all together. Laat me verliezen dan mijn support man is ongeduldig. Maar ah, een Eén kort. Gelong! Je voortaan heel lang in. inhouden. Oh, de nek is echt erg houden. Het is alleen maar, het, denk ik, bij jou man. Ja, weet ik. No, no je you can easily snipe you. Ja, zeker. Take GWP, save GWP for me, thank safe, you. Save, save. Run, Forrest, run! Achter je. Oh, eerste keer ooit uit. No one is watching short. Thank you, it's short. Ping. And Russians don't have lead, so don't say it. No good every Moeten ze insluiten. Oh. Er zitten er drie T-B's. Het is A. Nooit meer B Zeg geen B als het A is. Dit dus, is nou wie lost. Nee, ik, wil, ik wil ook killen. Jongens, kom dan mee! Dat jullie het weten, ik ben onderweg. Short, hij. Footstep short. Uh, footsteps short. One is very slow. Ik ga alleen. Oh mijn god! Lucky bastard. Ja plant. Planten. Ja godverdomme, niet lokken man. Ja niet je voorstaagiet. Ja bot gaat hey, uh, gaat naar B. Eetje staat. No, no. uh... Ja, hé, hey. Snel plant. Snel, nou, knen.